Ik was al betrokken bij Jimmy's Groningen en dat vond ik zo leuk en zo tof dat ik naar Suriname wilde om jongeren daar ook kennis te laten maken met Jimmy's. Met die vraag mag ik verkennen wat er mogelijk is voor Jimmy's in Suriname, ben ik naar Abduas gestapt. Omdat ik al betrokken was bij Jimmy's wist ik dat het geen gekke of grote vraag was om te stellen. Ja, is cool, Laat het is cool. Bij Abduas waren ze enthousiast en voordat ik het door had stond ik op Surinaamse bodem in Paramaribo in mijn eentje. De stip op de horizon was Jimmys in Suriname. Een eerste stap hier naartoe was met zoveel mogelijk mensen praten over Jimmys en wat Jimmys voor Suriname zou kunnen betekenen. En hieruit ontstond de rest van de stappen. In Nederland zijn mensen veel directer dan in Suriname. In Suriname neemt iedereen de tijd om een persoonlijke band op te bouwen. En hierdoor duurt het proces soms wat langer. Dit was even wennen, maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Door de gesprekken die ik gevoerd heb, ontstond er een groep mensen om me heen die allemaal enthousiast waren over Jimmy's. In die groep mensen stapten er vijf jongeren naar voren die zich wilden inzetten als Jimmy's ambassadeurs. Zij zijn nu in Paramaribo bezig met Jimmy's en ik hier weer in Nederland. Het blijft dus echt een co-productie tussen beide landen. Zij zijn aan de ene kant van de oceaan bezig en ik aan deze kant van de oceaan. Met diezelfde stip op de horizon, Jimmy Suriname. En ik denk dat dat project nooit af is. Het verhaal van Romy is natuurlijk echt te gek. En we weten gewoon dat er nog veel meer jongeren zoals Romy rondlopen. En voor ons was dat echt de inspiratie om de Startup School te bedenken. Want hoe cool zou het zijn als we veel meer jongeren kunnen laten experimenteren... zodat zij hun eigen plannen en ideeën kunnen realiseren. Leek ons wel een goed idee.